Waarom loopt hij op klompen? Nou, maar heb mijn voeten wat meer de ruimte? Dan hebben de, uw en, voeten wat meer de ruimte? De laatste keer dat ik mijn schoenen gelopen had, ik klaar. Dus ik denk, dan trek ik de klompen, maar dan kijk, er zit lucht tussen. Maar loopt dat niet heel hard? Nou, nee. Nou, op elke 20-40 meter doe ik een kwartier langer over. Een kwartier langer over? Ja, dus uh, 30-40 meter dus zal ik een half uur langer over doen naar mijn schoenen. Maar dat loopt best wel wat lekker hoor. Ja, Dank je wel.